Thank you. Wij zijn Extinction Rebellion. We zijn de beweging van burgers die zich grote zorgen maakt over de klimaat- en ecologische crisis. We zijn de natuurlijke wereld waar we allemaal onderdeel van zijn. Aan het kapot maken. En daarmee zullen we uiteindelijk ook onszelf kapot maken. De branden in de Amazone, Siberië en Californië ...zijn weer toegenomen dit jaar. Het smelten van de Groenlandse Ijskap heeft een kantelpunt bereikt. Of zal dat snel doen? In Nederland hadden we deze zomer de vijfde hittegolf in drie jaar tijd. Miljoenen levens van mensen en dier worden bedreigd. En ook plantensoorten sterven uit door deze ramp. Onze natuurlijke leefomgeving is aan het bezwijken... We staan hier vandaag in Den Haag, de regeringsstad, omdat onze overheid nalaat om ons te beschermen tegen de op handen zijnde rampspoed. Precies vijf jaar geleden besloot onze regering om deel te nemen aan het Parijsakkoord, waarin werd beloofd om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. Daarnaast zouden we ons inzetten... ...om de opwarming tot ruim onder anderhalve graden te beperken. Nu zijn we vijf jaar verder. En hoe we er nu voor staan, is misschien wat u zich afvraagt. Dat kan ik u vertellen. Het antwoord staat op deze grafiek. Het antwoord is dramatisch. Klimaatwetenschappers verwachten namelijk... ...dat we in 2100 te maken zullen hebben... Met een mondiale opwarming. Niet van anderhalve graad, maar van drie graden Celsius. Dat klinkt voor sommigen van u wellicht niet als iets bijzonders. Maar het is het verschil tussen opwarming die ervoor zorgt of je oogst nog slaagt of niet. En dus of je te eten hebt of niet. Het is het verschil tussen kunnen blijven wonen waar je nu woont. Of moeten vluchten voor de klimaatcrisis en je thuisland moeten verlaten. Het is het verschil tussen een gezond gezinsleven waarin je kinderen groot kan brengen of niet. Het is een wereld die zou worden bedreigd door, door ziektes als malaria en zika. Die dit klimaat maar al te fijn vinden. Het is het, en ook voor Nederland is het verschil... De droge voeten of moeten accepteren dat een groot deel van Nederland zal overstromen. Ook Den Haag waar we nu staan. En de reden daartoe, de reden dat de temperatuur alsmaar blijft stijgen, is omdat de regering zich niet aan die belofte houdt die het vijf jaar geleden heeft gemaakt. De mondiale CO2-uitstoot, het voornaamste broeikasgas, is sindsdien alleen maar gestegen. Elf jaar weer. Sinds 2015, het jaar van Parijs, is in Nederland een heleboel gebeurd. Maar onze uitstoot is weliswaar gereduceerd. Maar veel en veel trager dan zou moeten om onder de anderhalf of twee graden te blijven. De stichting Agenda verzocht daarom in 2015 of de regering... ...zich aan zijn eigen afspraken zou houden. Die afspraken die op zichzelf al niet goed genoeg zijn om ons aan het akkoord van prijs te houden. Het kabinet weigerde echter. En in de rechtszaken die volgden, verzette dit ministerie van Economische Zaken en Klimaat... ...onder leiding van minister Erik Wiebers, zich met hand en tand. Iedere keer stelde de rechter agenda in het gelijk... En telkens weer bleef de regering tegengas geven. Dit tekent de houding van ons kabinet. Je zou zeggen dat als ons kabinet moeite heeft om maatregelen door te voeren, om uitstoot te verminderen. Dat het op zijn minst open zou staan om te erkennen dat er sprake is van een klimaat- en ecologische crisis. Toen Lambert vergaan, op 6 juni. 2019 namens Partij voor de Dieren een motie indiende bij de Tweede Kamer om erkenning te geven aan de klimaat- en ecologische crisis, werd deze, werd deze door minister-president Mark Rutte ontraden met als onderbouwing laten we werken aan oplossen en niet aan symboliek. En zo is cirkel weer rond. Als er iets duidelijk is geworden in de vijf jaar sinds Parijs, dan is het dat ons kabinet haar kleur heeft laten zien. Het kabinet is niet geïnteresseerd in ambitieuze klimaatdoelen. Waarvan de wetenschap zegt dat ze nodig zijn. Het kabinet heeft geen behoefte om haast te maken. Waarvan de wetenschap zegt dat het nodig is. Het kabinet heeft geen zin in urgentie. En het kabinet kijkt niet verder dan de wensen van de gevestigde belangen. Daarom vragen wij het kabinet ook niks. We houden onze hand niet op. Enkel wat we vragen is dat ieder Tweede Kamerlid met een moreel geweten het stramien van de partijpolitiek verlaat. En de motie aanneemt die aan, die aan de drie eisen van Extinction Rebellion voldoet. Eis 1. Wees eerlijk over het klimaat en ook de ecologische ramp. ...die ons voortbestaan bedreigt. Maak mensen bewust van de noodzaak... ...voor, het schoot, voor grootschalige verandering. EIS 2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen ...en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier. EIS 3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming naast deze eisen vragen wij aan ieder, aan, aan ieder welwillend burger om samen met ons in opstand te komen het enige adequate antwoord dat recht doet aan de existentiële dreiging waarmee we worden geconfronteerd ook vragen wij aan agenten en overige leden van de politie om de wapenslok neer te leggen en in vreedzame opstand te komen om duidelijk te maken dat het kapotmaken van onze leefomgeving niet langer door kan gaan. En voor iedereen die dit wil horen, politiemensen, medewerkers van het ministerie, nog dit. Wij staan hier ook voor jullie en voor jullie gezamenlijke toekomst. Wij handelen uit gewetensnood, wij handelen in vrede, en met pure liefde voor de planeet in ons hart. Wij handelen voor het leven. Doe mee. Dank u wel. Misha, mag ik jou wat vragen stellen? Uh, waarvoor staan we hier? We staan hier, nou, dat kan je heel mooi zien aan het begin van de, van de grafiek. Uh, wat hij heel mooi laat zien is dat natuurlijk uh, schommelt de temperatuur van de aarde altijd uh, een beetje. Maar uh, tijdens de industriële revolutie zien we dat het uh, flink omhoog is uh, gegaan en uh, vrij uh, alarmerend uh, snel uh, omhoog uh, gaat. Uh, helaas is onze, uh, uh, onze politiek reageert er niet met de urgentie op uh, die het vereist. En daarom zijn we hier ook juist bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wat effectief eigenlijk meer gewoon het ministerie van Economische Zaken is, het klimaat dat, uh, dat doet men er een, er een beetje uh, bij om ze duidelijk te maken dat het is nu erop op de ronde. We kunnen het nog doen, maar dan moeten we het wel echt serieus nemen. Oké, okay, en hoe gaat de actie? De actie gaat tot nu toe heel goed. Zoals je ziet, dus dat was het wel een uitdaging om de grafiek die hier geschilderd is op de, op de muur niet te laten aansluiten op de banner. Dat was wel een ambitieus plan, maar dat is heel netjes gelukt. Dus uh, nou, heel beholde voor de voor de activisten en het, uh, en het uh, nou, de, de, de, tot in de puntjes uh, de voorbereiding. En wat vindt de politie daarvan? Want ik zie wat politie. Oh, de politie is heel rustig. Ik denk dat. Uh, nou ja, zij snappen ook wel dat het, uh, dat het heel belangrijk is. Uh, en uh, de politie heeft zich keurig gedragen. Voor ik heb gezien, hè, uh, ze waren er al vanaf dat ik kwam. Dus ik weet het niet. En uh, laten we het zo achter of wat? Nee, het, is, uh, het gaat om uh, uh, kruidspray en dat kan je vrij makkelijk met een spons en wat water uh, schoonmaken. Dus het, het is ook geen daad van vandalisme. Het is meer een soort uh, tijdelijk uh, kunstproject. Tijdelijk? Tijdelijk kunstproject, ja. Ja. ja. Maar het zou mooi zijn als er nog wat, uh, wat media komt, de te nemen en dan, uh, en dan halen we het de keurig weg. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Succes. <laughs> Ik ga Ik het. nog ik het zal niet genoeg. Ik denk het Mooi. Nou, Lukas, Lukas, hier binnen gaan steken en even een